In deze video behandelen we vraag 4 uit het examen van 2021, het eerste tijdvak. Deze opdracht valt binnen het domein meten en meetkunde. De opdracht vertelt ons dat een zeppelin op vrijdag 14 februari om 12 uur middags vertrekt vanuit Hamburg om naar New York te vliegen. De zeppelin kwam aan op zondag 16 februari om 19.30 uur. Verder staat er nog bij dat het in New York 6 uur vroeger is dan in Hamburg en dat de hele reis 6.278 km was. De vraag is om de gemiddelde snelheid uit te rekenen van de Zeppelin. De gemiddelde snelheid is makkelijk uit te rekenen. Alles wat je hoeft te doen is de afstand te delen door de tijd die het kostte om die afstand af te leggen. De afstand van ruim 6.000 km is gegeven maar de tijd moeten we eerst nog uitrekenen van vrijdag 12 uur naar zaterdag 12 uur is een hele dag van 24 uur van zaterdag 12 uur naar zondag 12 uur is nog een hele dag van 24 uur vervolgens van zondag 12 uur naar zondag half 8 gerekend is nog een verschil van 7,5 en een half uur tel ik dat bij elkaar op? ...kom ik op een totaal van 55,5 uur onderweg zijn. Maar, belangrijk, in New York is het 6 uur vroeger dan in Hamburg. Dit betekent dus dat de klok in New York eigenlijk 6 uur teruggedraaid is... ...ten opzichte van Hamburg. Omdat we rekening moeten houden met het tijdsverschil... ...zijn we dus nog eens 6 uur langer onderweg. Dit geeft een totaal van 61,5 uur. Nu hebben we de totale afstand... En de totale tijd. Als we die door elkaar delen komen we uit op 102. Dus de Zeppelin heeft tijdens de reis een gemiddelde snelheid van 102 km per uur gehaald. Voor deze vraag kun je drie punten verdienen. Natuurlijk één punt voor het goede antwoord, één punt voor het uitrekenen van het verschil in de tijd tussen vertrek en aankomst, maar ook nog een punt als je rekening houdt met het tijdsverschil. Houd je geen rekening met het tijdverschil, kan je bij deze vraag dus maximaal één punt halen. Namelijk het punt voor het uitrekenen van het verschil in tijd tussen het vertrek en de aankomst. Op het YouTube-kanaal van Wiswereld vind je niet alleen het complete uitgewerkte examen van 2021, maar ook veel algemene wiskunde uitleg. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.